de haalden de reddingswerkers het lichaam van de kleuter uit de waterput. Hij werd op een brancard naar een ambulance gebracht die al klaar stond. Wat later raakte bekend dat hij was overleden. Ja toch boys, jullie hebben het zelf gehoord man, hij is gewoon dood. Dat is vaktap ik vind het echt heel erg boys, want gisteren... Ja, ik ga eerlijk zijn, ik begon een beetje, klein beetje te halen. Niet echt, je weet toch, maar zo'n klein druppeltje van... Het is gewoon erg man, een kind van vuiveld in een waterput. Gewoon met spelen. het mooiste was dat ik heb gehoord. Zijn vader zei gewoon dat hij drie snoep had: eentje aan zijn moeder, eentje aan zijn broer. En eentje had hij gewoon. Dus veel mensen zeggen ook dat hij snoep in die put zat met hem. Dus hij had gewoon die laatste snoep in die put. En hij had ook zijn botten gebroken: alle botten bijna. Zijn nek, zijn hand, voet. Hij kon ook gewoon niet meer bewegen, niks doen. Hij had nog adem. En volgens mij heeft hij ook niet kunnen water drinken. Maar voor de mensen moesten eigenlijk zo graven. Ik kan het even laten zien: dus ze moesten zo graven naar beneden. Tot ze ja, bij hem moesten komen. Maar ja. Hij kan, als, als ze één fout hadden gaan, dan kon die jongen gewoon door de aarde, want hij stond op een steen, bijvoorbeeld dit is de gat, en dan was nog een klein beetje uh, waar hij zat, snap je? Als hij één beweging niet, dan valt die gewoon helemaal van wat ik bedoel, dus. Ja man, hij heeft ook even de wereld laten wakker worden. Rossini is ook hier kom Rossini, zeg iets, wat vind ervan, kom op Rossini. Wat ja. vind ervan man, is fucked up hè? ja. Boys, is echt fucked up. ik vind het erg. Want ja, maar hij heeft ook de wereld laten wakker worden man. En ik bedoel, wakker worden is denk aan elkaar. Sentje, dat dus op eens, Denk aan elkaar. iedereen denkt aan de Elk deze dagen. denkt iedereen aan elkaar zelf. je niet je weet toch, denk elkaar. Denk jouw niveau, denk jouw vriend. Uh, iedereen denkt aan al al elkaar zelf. Je? ik bedoel, je wat, ik hoop dat dit een uh, wijze tip is voor iedereen, man. Voor mensen. Straks komt er een video om 5 uur. Het is gewoon een extra video eigenlijk. Om, je weet, ik wil het gewoon even straat gooien, man. Het zit er altijd binnen.